Hoe zien jullie dit blije, make-uploze gezicht? <laughs> ik heb weer werk. Oh, oh, oh, oh Jongens, ik ben... Oh, ik ben er zo blij mee. <middels> Oeh, is er iemand ooit zo blij geweest om werk te hebben weer? Oh, wat belachelijk dit. Hij valt gewoon zo'n last van mijn schouders. Ja, ik ben, ik ben gewoon blij. Oh, jeetje. Maandag beginnen, schouders eronder en gaan met die banaan. Eens kijken of ik daar ook dingen kan toepassen die ik uh, aan het leren ben. Want dat zal ook wel fijn zijn. Zo niet, dan niet. Maar ja, dan is de cursus een beetje zonde van, uh, van de tijd. Die wil ik wel afmaken. En als ik dus aan het werk ben, is dat wel een stok achter de deur. Ja, godziek. Ik ben even een soort van emotioneel hoor, ervan. Sorry. Uh, dat was niet de bedoeling, maar ik heb namelijk in het verleden ook zonder werk gezeten. En dat was echt drama. Ik vind het verschrikkelijk. Met voedselbank en alles, en handje ophouden om geld te... Uh, dit is zo niet voor mij. Dus uh, ik ben hier heel blij mee. Maandag mag ik gaan starten. Dat houdt in, eigenlijk, ik heb nu dus uh, afgelopen zaterdag een, uh, een weekvlog uh, gemaakt. Ja, want ik denk, ik kan nu weer gewoon lekker aan de gang met mijn me, met me vlogs en het editen van de video's. Maar dat kan nu dus niet meer, want ik, tenminste niet meer, minder wordt dat nu. Omdat ik nu tof, toch fulltime werk, dus ja, en over mijn werk valt weinig te vloggen natuurlijk. Mensen, ik ben blij. Dus, <lacht> dat je het even weet. Die tranen zijn van geluk, hè, dat snap je wel. <lacht> ja! So. Ja hoor, het is weer zover. Ik heb weer een pakketje. En die ga ik weer gezellig met jullie openmaken. Ik weet natuurlijk wat ik besteld heb. Het is namelijk nog een kerstpakket van het bedrijf waar ik heb gewerkt. En het bedrijf waar ik weer opnieuw ga werken. Hartstikke leuk. Plastic. Oké, okay, wat heb ik voor mijn kerstpakket? Een spiegel. En een koptelefoon. Ja, want mijn vorige koptelefoon... Is een beetje kapot. Dus, ja, moet ik een andere. Ga ik eerst met... En, uh, ja, een snoertje. Uiteraard. Ik heb de koptelefoon op, zoals je ziet. Zo, en, eh... Uh, dit is dus de microfoon. Dan ben ik eigenlijk benieuwd hoe dit klinkt, zo. Nou, hoe? Haha! <laughs> Ik heb net dus even de, dat stukje teruggekeken, maar het geluid is echt wel heel gaaf. Heel goed, zo, als ik zo praat. Alleen vind ik dan die koptelefoon een beetje stom eruit zien. Oh, wacht. Misschien moet ik die uh, microfoontjes halen die je hier op je, op je shirt kan doen. Dat zou leuk zijn. Dan klink ik nog beterderderderder. Nog betere video's. Oh, ik moet niet zo hard praten misschien, want de microfoon zit zo dichtbij. Oké, okay, als je wil weten wat een ASMR-video is, moet je even opzoeken. ASMR. Er is zelfs één dame bij, die doet echt hele, hele praktijken. Dan doet ze net of jij naar de tandarts gaat en dan gaat ze jou helpen zo. En dan zegt ze, oh, ik moet even hier kijken, want daar zit misschien een gaatje. Moet je maar eens even kijken. Ik weet hier even niet... Hoe is, hoe is heet? Wacht, ik zoek het even op. Ik ga altijd even opzoeken voor Lulior Le hoor, a s m e. En dat je op je allerbeste kunt ontspannen. Vandaag ga ik eerlijk aan de slag met speelgoed. Als je in het alvaneel komt. heel lang geleden gekocht. En ik ga... En het wordt echt goed bekeken, dat wil je niet weten. Uh, dit vind ik eigenlijk nog, nog leukerder, want dit is een spiegel met verlichting. Kijk, oh wat een mooie. Dit vinden ze dan ook een helemaal geweldig geluid. Ik zal het even dichterbij houden. En dan is hij ineens weer zonder uh, krassen. Hé, hey, jij daar met je grijze haar. Oh, wacht. Die weerspiegeling. Is de kat helemaal dol op? Dan wordt hij helemaal gek? Even kijken, waar gaat dat. Uh... Oh, snoetje gaat hierin. Deze rammen we eventjes in een poort waar het wel hoort. Woe, ja hoor. Hij doet het. Check dit down. Ik dacht dat je hem ook nog in uh, sterkte kon verstellen. Hmm. Oh, maar wel mooi. Ja, leuk. Dankjewel, Kerstman. Zo, je hebt hier heel de tekst liggen gewoon in de auto. mij. Ja, cool. Oh, hier is de appjein. Eerst even wat broodjes halen en drinken. Ik heb alles bijna behalve eten. En aangezien het tot zes uur duurt, ga ik dat niet overleven zonder eten en drinken. What a kick just body of me. What a kick just body of me. Zijn we er al bijna goed naar de wc. Ook al. <laughs> Wat een zei? Altijd, altijd, altijd. altijd die vrouwen boven naar de play. Hier rijdt ook je komt. Weet je, gas op die lollian. Ja. We Weet je het, ik, ik, ga, ik ga het vastleggen. Ga eens vertellen, waar, waar is het voor? Ik Echt niet Echt niet? Vertel. Dan heb ik mijn vlog niet gekeken. Oh, stel ik je poefjes jullie. We gaan door de Ja, echt, hè? Uh, het goede doel is samen varen. Oh ja, dat zeg je ah, nog niks. Samen varen, dat is een, een stichting voor uh, vrouwen die met borstkanker te, uh, te kampen gehad, zeg maar. Of uh, die het nog hebben en die worden dan een hele week op die boot verwend. Oh, lekker. Dat maakt heel goed. Ja, toch? Absoluut. Ja. Dus dat maakt het nog leuker om de hier aan mee te doen. Absoluut. Maar het voelt wel een beetje jammer dat jullie het niet wisten. Sorry Mirjam, onze oprecht excuses. Mooi. De mag je hier maar 50? Ja, je mag hier maar. er staat onder het bordje, behalve als Mirjam naar de wc moet, mag je hier 80? heb niet gezien. Oh. Heb je dat niet gezien? Oh, nee. Oh. Was dat een gele bordje met eronder in? Ja, geel vooral. Ja, geel bordje. <laughs> <Gad dat laughs> op het remmen. Ja. Ja. Nee! <laughs> Ja, klots, dan klots. zie je echt het water in mijn ogen, uh, als je uh, gaat... Yes. <laughs> ja. Dat gemeen hoor, dit. Oh, oh, oh. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet, jawel, bijna, bijna, bijna. Een beetje gaan op het lachen? Nee, niet te hard. Remmen, remmen, remmen, remmen. remmen. Oh, god. Huts. ga goed lachen hier af, Hoppakee. Ja, ben er weer! Midden is er weer hoor, die moet weer helemaal thuis. Nou, kom mannen! Ik ga hem gauw naar binnen, want ik moet zo nodig! We zijn geloof ik echt een uur te vroeg, hè jongens? Ja. Jouw, jij wil de vroeg, jij moet vroeg. de volgende. Jij wil de Denk Ik denk dat ik een uur nodig heb voor de voorbereiding. <laughs> nou, even kijken of de deur open is. Is dat staat een auto. Oh, dat is wel de auto volgens mij van uh, de organisatie. Rennen. Hij is open. Oh. Ja, jammer. Ik... ik ga ze even mee. Twee telefoons bedienen, helemaal leuk. Oh, dat is niet je beltelefoon, Dat is je filmtelefoon. Nee, dit is wel mijn beltelefoon. Oh echt? Maar alles. Zon, wat een... Oeh, dan. Al oh, Nicko, uit. Oh, oh. Oh, Stop. Oh, ja. doet hij nou? Oké. Okay. Uh, als die uit zou gaan, dan ja. doe je hiermee je hem aan, aan het huis, dan is het uh, even. Bacon. Bacon. Ja. Oh, oh, daar. Nou, wel. Uh, en dan moet je op video in dan is aan en is het aan en, en, en, en ja, nou. ja, ja. Daar komt mijn lunch! Oh, mijn lunch. Dat he, <laughs> niet jij maar dat eten. <laughs> Kom hier, prutsen. Prutsen. Daar komen we. Ja. Camping ja. <laughs> enzo. Je... Wil je... Kam, Kam en baas? <laughs> ja, mamme kaas. Ja. Pauze. En we houden een de pauze. Ik zal in het vertrouwen in ons dat jullie allemaal meedoen aan het voor de eerste keer bent met Squire. Dank jullie wel daarvoor. Heel graag. Uh, mogen wij jullie bedanken voor deze heerlijke oefensessie. Um, ik ben kapot, denk ik. Ik maak wel nog op drie uur doorgaan. Zo leuk vind ik het. En uh, nou, of tot de volgende oefensessie, 22 februari. En anders uh, tot 7 maart. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik hoop dat jullie net zo genoten hebben van de vlog als ik van het zingen. Bedankt voor het kijken. En volgende week zie ik jullie graag weer. Dan heb ik een leuke vlog met een kleine dame. Ik heb daar heel erg van genoten. Dus volgende week meer. Toedels!